Wil jij meer bereiken op social media om te laten zien wat er op jouw boerderij gebeurt? Maar denk je, wat heb ik daarvoor nodig? Download dan nu gratis mijn tips voor hebbedingen als je gaat vloggen.